Over de oorlog, want dat is natuurlijk ook een vluchtsituatie. Ja, 945, 45, ja. Voor ja, ben ik al geboren, ben van 35. Dus. Ja, ja, ja, ja. nou net zoals mijn vader, die was ook uit 35. ik ja. had... en, en, um, en, en hadden we een, in de gang voor de... bij de voordeur een, een karretje staan en had mijn moeder allemaal lakens en slopen ingedaan en handdoek. Er stond start klaar als we moesten vluchten, dan uh, kon ze zo de kaart meenemen. Dat, uh, en wat hè? zat erin? Dus lakens, zeg, zeg Lakens, iets van lakenslopen, handdoeken, Eet, ondergoed. Ja. En een uh, trui, dat was winter, trui erin en dat soort dingen. En dingen als een blikje soep? of. of... Nee, ja, nee, nee, nee. nee helemaal, helemaal. Ik zou het ook nee. meenemen. Ik zou wel eten wat, doen, wat eten ben je. Ja. Maar uh, jullie hadden geen, uh, geen eten mee. Dus nee. echt gewoon beddengoed. Ja, beddengoed. Ja. Grappig hè, In die tijd waarschijnlijk. Nou, nu denken we daar niet, niet nee. eens meer aan. Oh, nee. hè? Maar dat was echt die tijd. Hè? Ja. Ja. Wat zou ja. dat zijn? Dat het in die tijd gewoon dat zo belangrijk was. Ja, Wat ja, is dat? Wel. Maar wa ja. waarom is dat anders? Wat, wat, wat voor gedachte was daarbij, ja. denk je? Ja. Ja, misschien, dat misschien de... ergens uh, moesten we slapen of zo uh, ja we dus we gaat... huis uit als er wat gebeurde moesten we weg dus moesten we vluchten ja. de Duitsers zaten vlakbij ja ja ja ja, ja. ja en de de hoe trein. voelde je toen op het, als je nou, elke keer als, als je dat als je kind zag kind zijn wel angstig ik heb in de kelder gezeten met mijn broertje en dan ja, gingen die vliegtuigen erover ja het was angstig ja. maar dat is uh, hè? bij ons vlogen de vliegtuigen over en die gingen dan ja. in het veld ja. vielen ze neer Engelse vliegtuigen, Duitsers, V1's, die Jeetje. bommen allemaal en moesten wij ook. Zaten we onder de grond. Mijn moeder had al een stoel of Mijn vader had een stoel gemaakt waar al de kinderen in konden. Een stoel gemaakt waar de kinderen ja. in konden? Juist een gat in de grond waar een stoel in staat. En dan konden we met z'n vijven in zitten. Echt? Wauw, dat is wel een bijzondere ja. stoel, zeg. Jeetje, en, ja. en, en heeft u ooit uh, daarin moeten zitten? Ja. Ja? Ja, toen was ik vier. Moet je nagaan, want meestal heb je geen herinneringen van voor die tijd. Ja, maar omdat het, het zo indrukwekkend waarom? is. Omdat bij ons vlak over vielen al die vliegtuigen neer en die bommen in het veld. Want bij ons achter was een heel groot veld aan bos. Nou, de vielen ze neer. Ja, ja, ja, ja, ja. En bij ons gingen die treinen langs. En er zaten allemaal de, uh, die uh, mensen in die naar Duitsland uh, naar de gingen. Ja. En dat vonden we vreselijk. En wisten jullie toen al dat ze, dat ze vol zaten met de Joden? We, we wisten nee, we niet wat wisten er mee niet. gebeurde, maar we zagen ze wel in de trein en allemaal vol. Ze oh, hadden dat honger en toen uh, stond er ineens een bakker en toen kwamen er een paar uit en toen kwamen die Duitsers er aan. En ja, dat, als kind zijnde dat blijft zo ja, lang ben, bij jou. Ja, dat blijft bij jou. Jeetje, gewoon die gezichten van die mensen, hè? En, ja. en, en, want die wisten ook niet waar ze naartoe nee, gingen. Nee. En die, dat was eigenlijk nog erger dan vluchten, want die werden gewoon echt gedwongen in een ja. kleine hok. Ja. Jeetje, Mina. Ja, ik ja, ja. krijg het er nog... Uh, ja, ja, ja, moet je nagaan. Het is heel indrukwekkend. Ja, is dus wij leven in een goede tijd, hè? Ja, ja. wij ja. leven in een wat, tijd dat we zeggen ik? van, je hebt alles, die je eet aan. De kinderen worden groter, ja. waarom met ze goed te eten krijgen. Wij kregen vroeger lezen en zo'n bord pakken. Okay. Wat ik het ergste vind, ik kwam dan op overvecht en aan de ene kant heb ik Marokkaanse mensen, ik wil zo graag in contact, niet bij elkaar binnenlopen zo. mag wel, maar het hoeft niet, maar als je ze iets gekocht hebt, het laten zien, even laten zien, als, als, omdat ik verder niemand ja, aan mijn man dan maar die interesseert het niet, maar als ik iets gekocht heb ik graag even laten zien, ja. kinderen wonen ver weg. Ja. Dus aan uh, de andere kant ook een iemand, maar die Marokkaanse mensen zijn aardig, daar niet van. Maar ze gaan drie maanden op vakantie en dan ben ik bang, omdat ik ook wel over de tachtig ben, als er wat gebeurt. ja dus je... ik, ik wil graag blijven wonen, We woon hier nou vijftig jaar in het huis dus. Ja. Ik wil graag blij ja. kinderen zijn er geboren, maar ja. ja. als er wat gebeurt, dan denk ik, ja je hebt geen buren, je hebt... Alles potdicht, je kan niet zwaaien. Dat vind ik echt. En, en, en heeft u ooit een keertje aangeklopt om koffie te drinken? Ja, maar ze kunnen ze wel Holland, maar dat doen ze niet. Als ze eh, thuis buiten zitten, is het ook altijd Marokkaans. En dan zitten wij buiten, maar je verstaat er niks van. Ja, ja, en ja, lachen. Ze lachen veel. Denk je, ja, ja, ja. Dus nee, ja, dat, dat is een buurvrouw. die, die ja. wel met. Me. En als ze wat nodig hebben, dan komt ja, het zo. Dat is het maar, ja. Ja. En ik heb een Marokkaanse buurman, die zegt wel, goeiedag en mooie, Maar verder ook niks. En hij zegt wel eens, hoe is het, weet je wel en zo. Ja. En als je me met de rollator ziet lopen, dan zegt hij. Het kan niet vandaag niet goed lopen, buurvrouw. Dus ik, nee, het gaat vandaag niet. En die, ja, die ja. kleine, simpele dingen zijn zo ja. belangrijk, hè? Ik bedoel, wat jij zegt. Ja. Om... Als, als ze wel eens uh, thuis komt van de boodschappen. en dan zeggen ze wel eens tegen hoe gaat het. Dan, dan blijft ze heel even staan, ze zet de tas neer. maar ze pakt hem gelijk weer op. Misschien ze... omdat zij ook niet weet hoe ze het gesprek moet beginnen, hè? Ze Hollands kunnen. Nee, maar misschien is, heeft ze ook een gêne of zo. om ja, iets te, te, te beginnen. Dus het ja. zou mooi zijn om op een of andere manier daar een... een... Ja, als ze maar zo onder elkaar landen. Eh, ja, dat dan, eh, Ja. Hè? Nou ja, ik zou zeggen, omdat ik vind dat alles wat je doet als je samen dingen maakt, ja. dat brengt mensen in verbinding. Ik zou zeggen, een, een project waarbij je samen iets maakt. Voor de portiek bijvoorbeeld, dat je samen bezig bent met iets. En dan is de taal niet eens belangrijk op zo'n ja, moment, maar het je samen je maken. de taal kan ook al. Ja, ja. als je samen ja. iets maakt, dus ja. dat zou misschien een mooie zijn om in de portiek iets te maken. Ja, ik heb een heel huis dus ik heb geen portiek. Nee, nou ah, ja. Ja, ja. Ik ja, zit ja, op de tweede ja, verdieping ja. en ik heb beneden een Marokkaanse man en ik heb naast me een uh, Turkse man. Uh, ah, ja. En ja. daar helemaal beneden ook een Turkse man. Nou ja, en ja, een portiek ernaast. Als hij buiten staat dan zegt hij altijd goedemorgen, en ik ook. Zo, maar verder is niks. Nee. Dus echt gewoon simpele dingen ja. om mensen bij elkaar te brengen. dat ze. Zo... Nee, nee weet dat ik je weet niet. van elkaar. Maar als je met elkaar tegenkomt, dan, dan, ja, dan zeg je: Goeiemorgen. Ja, Goeie, en verder niks. Misschien moet het project gewoon een goeiemorgen project heten. Ja. Goedemorgen. Ja. Ja. Heel simpel. Hij doet het wel hoor. Ja, ja. Hij doet het ook. maar hij nee. niet. doet het wel. Maar verder maar ook niet. Hij blijft niet even staan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Als ze ik... altijd haast hebben, lijkt het wel. Dat ja. Denk ik niet. Maar... Nee, maar er zit iets waardoor ze gêne hebben of, of niet ja. in toenadering vinden. Dat ze denken dat wij nieuwsgierig zijn, maar dat is niet zo. Het is gewoon belangstelling. Precies. Verschil, hè? Ja, ja, ja, het is een ja. groot verschil, Ja, het is Ja, bij ja, dat is alleen maar een goeiemorgen en alleen de buurvrouw als er wat is. Netjes met de goot die niet doorloopt of zo Nou, dan zegt ze, kunt u even komen kijken. Nou, dan komen kijken. En dan zegt oh ja, we kunnen beter die bellen of die bellen. Ja, ja. Zo. Dus dat gaat al beter? Ja. Ja. Een man wil wel eens helpen de tuin, de onkruid bij de tuin. Oh ja. knippen. Ja. En dan zegt hij: Chat dan. Nee, dat hoeft niet. Ik wel. Oh ja, ja, ja. Dat krijgt ja, ja. lang ook zoiets van. Ja, minder. ja, ja. ja, maar ja. Het is gewoon, ja, helpen. En de buurman die doet het altijd beneden. En die kijkt wel eens zo over het balkon. En dan zegt goedemorgen, Goeiemorgen. is druk bezig. Ja, dan nou, weer niet. Ja, ja, dat zijn ook ook voor de mensen. Ja, ja, ja, ja tuurlijk. Mensen zijn allemaal verschillend. Maar ik vind het wel interessant. Dat nemen we gewoon mee in, in het filmpje. Want het, is wel, het zijn simpele gestes. Simpele toenadering dat gewoon heel belangrijk is. En dan uh, wat je zegt, je hoeft niet bij elkaar binnen te lopen. Nee, maar dat nee. je wel weet dat je aan kan bellen bij elkaar. Ja.